Dag allemaal, mijn naam is Outgekommandeur en ik ben docent bij het Mediacollege. Ik ga jullie vandaag in deze module wat vertellen over gegevensbescherming. Ik zet mezelf eventjes in de hoek. Daar gaat hij. Naast gegevensbescherming is er ook nog een onderdeel dat gaat over privacy. Die geef ik nu niet, maar die volgt op deze module. Er zijn een aantal doelen in deze module die ik hoop te bereiken met jullie. Eén daarvan is dat de docent leert zwaktes te herkennen in zijn eigen digitale veiligheid. Daarnaast leert de docent ook waar de verantwoordelijkheid ligt van de docent. Je kan namelijk niet alles onder controle hebben met betrekking tot gegevensbescherming. En de docent leert ook waarom deze gegevensbescherming zo belangrijk is. Nou, heel veel plezier ermee. Nou, waarom doe ik dit? Eén, uh, scholen kunnen risico lopen om gechanteerd te worden. Uh, dus afgelopen school, uh, uh, jaar is dit, in 2020, uh, zijn er 31 ransomware alleen al in het onderwijs uh, geweest. Het is ook een wereldwijde trend, dus denk niet dat die 31 volgend jaar uh, of dit jaar minder worden. Het worden er juist meer. Docenten hebben dus ook veel toegang tot gevoelige informatie en wat ik ook wel heel belangrijk vind, docenten hebben ook een voorbeeldfunctie naar studenten op dit gebied. Nou, om jullie uh, even een, uh, een goed beeld te geven van waarom dit zo belangrijk is, uh, wil ik jullie een video van iemand laten zien. Um, uh, oh nee, nog niet, sorry. <laughs> ik ga nog niet de video laten zien. Uh, ik wil eerst even met de vraag beginnen, hoe goed... Denk jij dat jouw digitale gegevens zijn beveiligd? Dat mag je op een schaal van 1 tot 10, waarvan 1 zo lekker als een mandje, en 10, en dat is Superman, maar ook Superman heeft natuurlijk zijn zwaktes, kryptonite. Dus 100% veiligheid bestaat nooit, ga daar nooit vanuit. En je mag je antwoord mag je in de chat plaatsen. Ik zie je, uh, Jof, jij hebt jezelf. Uh, Relatief hoog gezet. Kan jij vertellen uh, waarom je, zelf je jezelf zo, nou ja, niet extreem hoog, maar zo inschat? <laughs> um, nou ja, eigenlijk meer vanuit uh, de beveiliging van mijn eigen uh, systeem ja. uh, thuis. Ik uh, besteed daar wel aandacht aan. Dus ik dacht van uh, voor zover ik uh, mezelf in het algemeen beveilig, zijn mijn gegevens hier ook veilig. Ja. Kan je eens vertellen wat jij doet om, uh, om je veiligheid uh, te verbeteren? Ja, nou in, in ieder geval de algemene praktijk van uh, niet klikken op de verkeerde links en niet surfen naar de verkeerde websites. Ja. Maar de belangrijkste is mijn uh, software. Ik uh, heb een uh, abonnement bij Noorton. Uh, weet je wel, voor een... Oh ja, uh, extra virusscanner eigenlijk. Ja. Uh, ja, ja. ja, ja. ja. En uh, Iris, ik zie dat jij hem wat uh, lager inschat. <laughs> Waarom uh, geef jij jezelf een 3? Nou, dat zit meer eigenlijk in uh, het, de, het wachtwoordensysteem. Ik ben gewoon. Uh, ik, ik ben daar zo slecht in dat ik denk van nou, ik kan maar beter bewijs van drie wachtwoorden hebben voor op meerdere plekken. En die ja. gewoon maar herhalen. Dus dat is gewoon niet zo slim. Dat weet ja. ik. Zet je dan maar schrap, want er komt er straks een goede tip voor je aan hoor. Ja, ja. <laughs> ja bijvoorbeeld? ja. Fresje ja. heeft daar een oplossing voor bij ICT. Uh, maar misschien dat je daar dus uh, iets mee kan ver uh, uh, verbeteren. Uh, hey, wat me opvalt, jullie kijken vooral ook naar wat, wat je zelf uh, kan doen. Uh, maar denk je dat uh, het mediacollege bijvoorbeeld dat die iets aan uh, de veiligheid doet? Hebben jullie dat zelf al door? Uh, Koen, heb jij dat? Uh, wat denk jij dat het mediacollege doet om je veiligheid te verbeteren? Um. <tus> Ik zou het eigenlijk even zo één 3, kunnen zeggen. Uh, Jeroen? Jeroen, jij misschien? Ja, we moeten allemaal uh, dubbel inloggen. en Ik moet uh, tegenwoordig ja. mijn mobiel meenemen. En ik heb uh, zo'n uh, zo apparaatje waar we aan mijn pasje hangen. Uh, ja. Heel gezegd word ik er af en toe ook een beetje gek van. En ben ik ook heel erg bang dat ik van alles nog wat kwijtraak gedurende weg. Ja. Uh, ja, en ik heb ook begrepen van de ICT. Want ik had uh, mijn laptop, daar had ik uh, geen wachtwoord op gezet. Ik denk dat is makkelijk toe te lopen, kan ik er zo in. Maar dan schijnt er ook een bepaalde beveiliging niet te werken op de achtergrond. Maar hoe dat dan precies zit, dat, dat weet ik niet. Ja, nou dat is uh, wel fijn dat ze daar wel iets over gezegd hebben in ieder geval. Want uh, je wachtwoord uh, bij het openen van je laptop, dat is wel heel belangrijk. Uh, ja. <laughs> um, ik ga er eventjes uh, door. Nou, wat ik eigenlijk... Oh. Wat ik net al uh, aangaf, hè. ik uh, heb voor jullie een, uh, een video heb ik klaarstaan. Het is een interview. Nou, niet echt een interview, maar deze uh, meneer, dat is uh, uh, de eigenaar van een bedrijf dat heet De Smaak Specialist. En die heeft zelf te maken gehad uh, met een hack van zijn uh, bedrijf. En ik wil jullie die eventjes laten zien. En ik ga eventjes opnieuw mijn scherm delen, want ik heb hem zonder audio gedaan. Of niet? Nee, niet. En daar komt hij. Oh, ik had hem hier al. En als iemand even kan aangeven of het geluid het doet. Goedemorgen. Zonder Goedemorgen. Goedemorgen. welkom aan jou en fijn dat jij je verhaal wil doen. Ik zou het niet kunnen, maar helaas zijn wij niet een aantal jaar geleden, maar afgelopen jaar inderdaad op een hek uh, uh, gepakt. zeg maar En onlangs nogmaals door onze belangrijkste partner die uh, gehecht is. die weet allemaal dat uh, Albert hij geen kaas meer had. Nou, dat is dezelfde partij die ons uh, uh, uh, uh, helpt bij onze logistiek. Ik ben inderdaad twee keer uh, gepakt. Ik mag zeggen dat het niet heel fijn voelt. En uh, uh, wat er gebeurde is, we kwamen op kantoor. In de, in de onderstelling dat we onze IT best oké okay voor elkaar hadden. Natuurlijk kan het altijd beter. Uh, maar er stond een, uh, uh, iemand... In de groepsapp van. joh, uh, ik kan niet uh, in de server, ik kan iemand even kijken? Nou, een puntje een paaltje, een half uur later, zoals onze IT duidelijk, dat stond er een berichtje. Uh, dat we gehecht waren en dat we naar een bepaalde chatfunctie konden. In die chatfunctie was ongeveer net zo goed, of misschien nog wel beter dan die van de KPN. waarin er stond uh, dat we gehecht waren. Nou, op dat moment uh, zag je wereld uh, in duigen. Want ja, je wilt aan het werk, er zitten hier 35 mensen op ons kantoor. En indirect zijn er veel anderen ook van ons afhankelijk. En uh, waar we dan? Dus ja, volledige paniek, wat nu? Uh, gevolgd door uh, de keuze om uh, de politie te bepalen, IT Het uh, IT-bedrijf aan te halen. En op te gaan naar iemand die ons kon helpen. Um, nou ja, dat hebben we uiteindelijk gedaan. En uh, we hebben hier uh, tot s'nachts uh, later uh, gezeten. In de veronderstelling dat wij uh, uh, probeerden zelf op te lossen met onze uh, beveiliging, met onze backups moet ik zeggen. Helaas uh, hadden wij uh, een zestal uh, uh, backups, maar allemaal besmet. Dus de tip van de week, die krijg je straks ook uh, denk ik, is uh, om op een andere manier je backup te gaan organiseren. Uh, maar helaas uh, was onze backup niet te herstellen. Er werd ons wel hoop geboden om, uh, om de backup te kunnen restoren op een andere manier, maar uiteindelijk is dat helaas niet gelukt. Ja, ondertussen uh, moest ons bedrijf ook verder en we uh, hebben ook uh, klanten die uh, dagdagelijks uh, de goederen van ons willen ontvangen. Dus we, zijn we waar we om in alle uil onze, uh, een vervangend IT-netwerk op te bouwen. Dat hebben we ook gedaan. Dus dat is dan uiteindelijk aardig gelukt. Onze klanten zijn uiteindelijk niet geraakt, um, maar uh, wel een hoop gedoe. En uh, nou ja, door twee, drie maanden erna nog last en nog steeds elke dag last van de impact die dat met gehad heeft, omdat we het uiteindelijk niet alles hebben kunnen herstellen. Maar even terug naar het begin. Uh, je krijgt een bericht, er zijn zes sleutels... Uh, uh, uh, in je programmatuur gezet, die... Uh, uh, naar alle waarschijnlijkheid al een week of drie, vier bij ons meekeken... om te kijken, want hoe kunnen we deze mensen raken? Dus in die, in die nacht uh, van die maandag op dinsdag is er, uh, uh, zijn we plat gegooid... En, uh, Bleken we dus 6000 te moeten kopen en die steun waren 60.000 euro. Dus ik was in de verwachting 6000 euro, nou, dat is te overzien, maar het was niet 60.000 euro, het was zes keer 60.000 euro. Dus het ging over 360.000 euro. We zijn eigenlijk geen zichtbare firma, maar 360.000 euro is een enorm hoeveelheid geld. Dat is niet ook maar op, over te maken aan, uh, aan een cyberorganisatie waarvan je niet weet of die van te vertrouwen is. Gelukkig hebben we een bureau in de hand gehad die ons goed geholpen heeft en die heeft verteld van dat deze mensen op zich betrouwbaar zijn. Je wilt haast niet geloven. Maar er is ook een betrouwbaarheidsindex blijkbaar online te zien over cybercriminelen. In de wetenschap, als ze, als ze je goed helpen, ze een goede naam krijgen. Dus als je gehackt wordt kun je met alle plezier met hun, uh, hun betalen. Dus hun leven betrouwbaarheid was zogezegd goed. Maar in die end uh, heb ik die avond uh, zwaar onderhandeld. Maar uiteindelijk toch gedacht van ja, ik ga je echt niet betalen. Dus, uh, hoe kan het zo zijn dat ze bij me inbreken en ik wil het niet. We hebben toen alle mannenmachten die nieuwe service opgebouwd. En uh, uh, uiteindelijk live gekomen. Maar goed, de backups die hebben we uiteindelijk besloten op donderdag. Dus dat is vier, drie dagen daarna. Toen we na uh, nou ja, heel veel overwegingen uh, hebben gekeken of we ze konden herstellen. Uh, toch maar te betalen. Dat gaf het volgende probleem. Want uiteindelijk moet je betalen in... Uh, uh, niet in bitcoins, dat, dat zou je nog willen, maar in morenos. Nou, nooit van gehoord. Nou, alleen, alleen het morenos verkrijgen kost me al 3000 euro. Waar staan hoeveel geld? Maar puntje bij paaltje hebben, um, hebben we het kunnen herstellen, maar niet alle data waren uiteindelijk compleet. We missen nog wat e-mailverkeer. Ja, dat is toch heel vervelend als je de e-mailbox ter informatie probeert inderdaad al je belangrijke e-mails ook op een andere plek te, te, te bewaren. Uh, dus we hebben er ook dag dagelijks last van, helaas. Nou, tot overmaat van ramp uh, hebben we andere collega's ook gehad, zeg maar, die, uh, waar we werken, die last hebben gehad. Ze hebben um, in december nog een keer een brandmelk gestuurd naar al onze par partijen, collega's, uh, uh, uh, mensen waar we mee samenwerken, om uh, te melden: van jongens, kijk alsjeblieft naar wat je aan het doen bent. Desniettemin ja, is toch uh, logistiek uh, nog weer gehackt. En we hebben we uiteindelijk tien dagen uh, stilgestaan. Met de consequentie dat we één week totaal nul euro omzet hebben gemaakt. Dus uh, impactvol helaas. Ja, wat wat je jou... over? Nou, dat was uh, Pieter van uh, de smaken specialist. Nou, dit, uh, zijn bedrijf die heeft daar uh, flink onder uh, te lijden gehad. Um, nou, waarom denk jij... Uh, nou, denk er eerst even over na. Natuurlijk de vraag: waarom denk je dat iemand jou of het mediacollege zou willen hacken? Dus de smaakspecialist is gehackt. Uh, maar wat zou nou bij het mediacollege uh, wat zouden dus nou, ze nou kunnen halen, denk je? Kijk. Data. Ja, Ko Frank. Data. data. Wat, wat voor data? Uh, Maakt nu eigenlijk uh, privégegevens, want alle data is uh, ja, macht. Die kan dingen ook verkopen weer, dus in dat opzicht uh, data in de breedste zin. Ja, ja inderdaad. En ik uh, zie Joff in de chat, die zegt uh, net als bij de universiteit van Maastricht geld. Ja. Uh, ja, ook een hele belangrijke natuurlijk geld. En op welke manier verkrijgen ze dat geld dan Joff? Uh, ik zou denken ook bitcoin, uh, digitale valuta. Ja, nou, ik bedoel, uh, uh, ze vinden natuurlijk digitaal geen, uh, geen zakje geld. Maar welke manieren zijn Ja, dat... Dat is, Ze geven je inderdaad de mogelijkheid om je data terug te krijgen. De, de, ja. de, de sleutel om te decoderen. Ja, ja. Nou, dit is, dat zijn inderdaad hele belangrijke uh, dingen. Ik even te kijken, ik wil hem even vanaf hier presenteren. Even kijken of je dat doet. Nee. Niet waarom Nou goed. Ik heb een aantal voorbeelden, inderdaad. Dus heel veel data om door te verkopen. Dus denk aan uh, persoonsgegevens. Nou, dat is bij het Mediacollege bijvoorbeeld wat meer. Uh, we hebben heel veel persoonsgegevens, hebben we. Maar denk ook aan bedrijfsgeheimen uh, en ontwikkelingen. Uh, dus uh, je hebt uh, allemaal uh, chipmakers in Nederland. die nou, heel veel nieuwe dingen ontwikkelen. Ja, die worden natuurlijk. Uh, dat is natuurlijk een goudmijntje als ze die vinden. Chantage. En dan moet je niet alleen denken dus aan het hele mediacollege met ransomware, maar het kan ook persoonlijke chantage kan zijn. En uh, stel dat je nou ja, een bepaald soort uh, foto's uh, op je telefoon hebt staan die je liever niet wil dat anderen hebben, um, kan dat dus ook uh, een, uh, een middel zijn van chantage. Nou, er zijn bij een hack, dus voordat een hack uh, eigenlijk begint, zijn er verschillende fases. En... Uh, nou, die fases, wat ik heb geleerd, en dat vond ik heel bijzonder, is dat je per fase soms wel een verschillende partij hebt die daarin gespecialiseerd hebt. Dus fase 1 is het infecteren van de computer. Dus, nou, hoe wordt een computer geïnfecteerd? Dat kan zijn dat het uh, via een mailtje waar je op klikt en dan wordt er iets geïnstalleerd op je computer. Uh, maar denk ook aan, uh, je hebt een, uh, een app heb je gedownload uh, op jouw telefoon. En die app uh, die heb je niet officieel via bijvoorbeeld de Play Store of uh, wat is het de uh, iTunes Store, wat is het uh, bij Apple ook alweer? De Apple Store. De app, ook oh, gewoon de Apple Store. Ja, uh, dat je een niet officiële uh, uh, app hebt gedownload. Nou, dus het eerste is wat er gebeurt is infecteren van de computer. Vervolgens gaat in fase 2 gaan ze kijken, oké. Okay, wat kan ik allemaal bij? Uh, hoe kunnen we de organisatie uh, hard raken? En dat zag je bij uh, die meneer van de smaak specialist. Ze waren eigenlijk al weken ze gehackt. Alleen ze hadden het, ja, de hackers waren eigenlijk nog aan het, uh, aan het kijken wat er allemaal was. Nou, vervolgens in fase 3 worden er zoveel mogelijk belangrijke gegevens worden er, uh, gestolen. Mm -hmm. En bij fase 4, dus dan wordt de ransomware wordt geactiveerd. En dan uh, nou, worden dus eigenlijk wat je zag bij, uh, bij die bedrijven ook, dan wordt je gegevens die worden gegijzeld. En wat wel, uh, nou, fase 5 is de afpersfase. En wat ik heel bijzonder vind bij die afpersfase, uh, je hebt gewoon een helpdesk, heb je. Uh, en die kan je bellen. En als je niet weet hoe je bitcoins uh, moet kopen of overmaken. Dan uh, is daar een helpdesk die jou dus helpt met het, uh, het, uh, ja, het uh, kopen van bitcoins en het overmaken van uh, die bitcoins. En zelfs, en dat is een soort van, uh, nou ja, een, uh, een trap terwijl je al op de grond ligt uh, misschien een beetje. Maar zelfs uh, vertellen de hackers aan het einde nog hoe ze bij jou zijn binnengekomen. Dus er zit een heel systeem, een heel bedrijfsplan uh, zit hierachter en... Uh, elke fase in uh, bij die hek, die wordt ook weer, uh, daar zijn dus mensen, bedrijfjes die daar weer hun, uh, hun specialiteiten hebben. Nou, bij gegevensbescherming, wat ik net al zei, je kan, alles, je kan niet alles doen als, als mens. En er zijn eigenlijk drie belangrijke driehoeken hierin uh, die ervoor zorgen dat je continuïteit en je digitale veiligheid optimaal uh, kunnen zijn. Dus wat komt daar nou bij kijken? Nou, als eerste heb je natuurlijk de techniek. Want als je, hele, als je computer niet up-to-date is of als het netwerk onbeveiligd is, uh, dan maakt het niet zoveel uit hoe goed jij als mens met de techniek omgaat. Uh, dan kan je hier, uh, nou ja, in ieder geval, ik zie dat ik een tekstje moet weghalen, uh, dan kan je hier al op falen. Dan hebben we de, de tweede en uh, de docent heeft hier veel invloed op. Dus dat is de mens, dat zijn wij natuurlijk. Dat is de omgang met het systeem. Dus denk bijvoorbeeld uh, aan een wachtwoord. Dat je weet, oké, okay, ik moet niet altijd hetzelfde wachtwoord gebruiken. Dat is niet handig. Ik moet niet op onbeveiligde netwerken gaan zitten. Dat is niet handig. De mens blijkt ook de zwakste schakel in de meeste gevallen te zijn. Dus 70 procent of meer dan 70 procent van alle ransomware-aanvallen die de oorsprong, het begin, begon bij de mens. En dan hebben we de laatste, beleid en processen. En dat is eigenlijk, uh, dat is techniek en dat is de mens een beetje samen. Dus uh, de mens die moet leren omgaan met die techniek. En daar heb je beleid heb je voor nodig, of dus processen. Dus denk bijvoorbeeld, als voorbeeld, welke afspraken zijn er, uh, hoe wordt er geacht dat de docent omgaat met zijn of haar wachtwoord? Wordt er bijvoorbeeld voor jou, uh, jij krijgt een wachtwoord, wordt er aan jou gevraagd, nou, uh, je hebt, hier is je wachtwoord, maar één keer in de maand moet je dat wachtwoord gaan aanpassen, zodat het uh, wel veilig blijft. Uh, mag een laptop dus ook privé gebruik, uh, voor privégebruik gebruikt worden? Uh, dat zijn allemaal dingen die vanuit beleid en processen uh, afgesproken kunnen worden. En de docent heeft hier enige invloed op. En die enige invloed is dus als die beleid en processen er zijn, zoals zeg, zegt, nou oké. Okay, je mag niet met je laptop mag je niet voor privé gebruiken of je mag niet uh, op het netwerk van de McDonald's uh, bijvoorbeeld zitten. Nou, dan is het idee natuurlijk dat je daar ook uh, aan houdt. Um, nou, ik hier een uh, vraag, die hoef je niet gelijk te beantwoorden, maar ik kan je even over nadenken. Waarom kunnen cybercriminelen tegenwoordig eenvoudiger hun slag slaan? Nou, ik denk er even uh, over na neem ik even een uh, slokje koffie. Ik zag net dat uh, Ton had ook nog een vraag, denk ik. Uh, ah, ik Oké. Okay. Ja, ik, ik, uh, ik ben hem weer helemaal kwijt. Oh ja, oh ja, ja. ja. Zegt uh, op een mailtje klikken. Uh, is het alleen al op de mail te openen? Is dat hem of uh, een link die erin zit? Welke twee nou? Het is, uh, het is eigenlijk altijd de link die erin staat, of het bestandje wat je downloadt. Ja, de mail openen kan op zich geen kwaad. Okay. Um, wat je ook ziet is dat tegenwoordig bij het medecollege, als jij een mailtje krijgt met daarin een linkje of een bestandje, dan zie je ook dat die van tevoren gescand wordt. Dus voordat je hem opent, wordt er eerst nagegaan, oké, okay, stel dat Ton er per ongeluk op klikt, is hij wel veilig. Maar als ik MA-MV start, staat er niet veilig. Ja. En toch gebruiken we hem. Hoe kan dat? Ja. Nou ja, kijk, het is niet uh, wat ik net al zei: hè? 100% uh, uh, veilig alles. Je moet ook nagaan wat valt er te halen bij MMV. En... Ja, maar als jij pre, of wij vinden dat dat veilig moet zijn, dan moeten ook studenten en andere gebruikers meteen kunnen zien. Als ik zie niet veilig, of mijn laptop of mijn browser zegt uh, uh, deze site is niet veilig, sluit ik hem meteen af. Ja. En toch gebruiken we hem. Dat vind ik dan ja. heel bijzonder. Ja, het is in ieder geval waar jij het over hebt, is dat uh, het uh, slotje natuurlijk bij de, in de adresbalk. Ja. Uh, het, het slotje, wat zei je? Die koop je voor drie euro, dat, dat, dat is geen ja. garantie. Ja, nou dit is in ieder geval zoiets waarvan ik zeg, hier heeft de docent een minimale invloed op. Dus het is een stukje van, ja wij moeten het bij ICT aangeven. Uh, aan de andere kant moet ICT dat dan ook uitvoeren. Okay. Dus dat uh, zou bijvoorbeeld een heel belangrijk proces zou dat kunnen zijn, dat zeg, nou, als er een domeinnaam aangevraagd wordt, moet die altijd een groen slotje hebben, moet die altijd encrypted zijn. Ja, juist. Ja. Um, ik zie al wat uh, antwoorden, ik zie uh, nou, waarom natuurlijk het, uh, uh, waar de vraag waar we net uh, waren, waarom kunnen cybercriminelen tegenwoordig makkelijker uh, of een slag slaan, nou, makkelijk hoeft niet per se. Um, nou, ik zie Jovia zegt professionalisering van hacking software, heel belangrijk inderdaad. Je kan gewoon hacking software, kan je kopen op het uh, dark web. Daar betaal je duizend euro voor en dan kan je je slag slaan. Um, even kijken, ja, Jeroen, jij zegt, uh, vertelt een hele hoop, hè? hoeveelheid digitale bestanden, apps, uh, afhankelijkheid is heel belangrijk. En je moet er tussen, uh, tussenuit, zie ik. Um, um, nou, er zijn vijf belangrijke onderdelen. Veel meer software, dus uh, vergelijk het met uh, 20 jaar, nou, 15 jaar geleden misschien, als je nog in het onderwijs zat. Dat je veel minder uh, software dan nu. Uh, toenemende IT-complexiteit. Nou, dus ook mijn tip, gebruik alleen apps en software via de officiële kanalen. Dus ga niet eigen programma's installeren die, uh, waarvan je uh, natuurlijk uh, de herkomst uh, niet kent. Twee. En dat is, vooral met corona is dat ontstaan, werken buiten het kantoor. Uh, onvoldoende beveiligde verbindingen, dus iedereen heeft natuurlijk thuis zijn eigen netwerkje geïnstalleerd. Maar ga er van, ja, je werkt met jouw laptop, met al die gegevens, werk je op een, een netwerk wat niet zo beveiligd is, niet zo goed beveiligd als uh, dat van het Mediacollege. Of nou ja, uh, bij natuurlijk uh, andere bedrijven weten ze dus ook niet wat er buiten uh, uh, de bedrijven qua netwerken, ja, uh, of dat wel veilig genoeg is. Nou, dus een belangrijke is dus gebruik alleen vertrouwde netwerken. Ga nooit, en dat is echt de tip van de dag volgens mij, ga nooit op een openbaar uh, netwerk zitten uh, waarbij je geen wachtwoord hoeft in te vullen. Als je graag gehackt wo wil worden, dan moet je dat vooral doen. Dan wil je zeggen, nou, ik wil niet gehackt worden. Dan moet je vooral niet op dat soort netwerken uh, gaan zitten. Dat zie je vaak, vaak op uh, vliegvelden. Uh, kwetsbaarheden krijgen onvoldoende aandacht. Uh, nou Tom, jij gaf er net al eentje aan. Uh, een kwetsbaarheid eigenlijk, hè? een onbeveiligde verbinding voor ma en vee. Ga er vanuit dat 100% veiligheid niet staat, uh, bestaat. Dus wat je vaak ziet is dat, uh, dat noemen ze de, de kroonjuwelen van het bedrijf, die worden altijd heel zwaar beveiligd. Dus als je bijvoorbeeld medische uh, gegevens van studenten, die worden uh, meer beveiligd uh, dan bijvoorbeeld een e-mailadres. Bewustwording. Nou, ik gaf het net al aan, meer dan 70% uh, procent van de incidenten die begint bij, een, uh, bij een medewerker. Het komt vaak binnen via phishing mail. Dus spam waar toch per ongeluk op uh, geklikt wordt. Nou, dus tip, uh, open geen berichten of onbekende bestanden die je niet verwacht. En vooral dat verwacht je het niet. Ken je deze persoon niet? Uh, open het niet? Heb je het toch per ongeluk gedaan? Sluit je laptop vanaf. af. Zorg dat je geen verbinding mee, uh, meer hebt op het netwerk. En breng het, uh, je computer naar ICT en dan kunnen zij eigenlijk kijken van uh, is er iets uh, gebeurd wat uh, niet door de beugel kan. En nou, deze speciaal voor jou Iris. Wachtwoorden. Uh, veel mensen gebruiken dus standaard wachtwoorden dus en met standaard wachtwoorden uh, denk je bijvoorbeeld aan welkom 1, uh, maar ook vaak wachtwoorden die vaak gebruikt worden. Dus ook al heb je een heel complex wachtwoord, uh, betekent nog niet dat het een veilig wachtwoord is. Want als je een heel complex wachtwoord hebt en uh, er was laatst een uh, datalek was er bij uh, alle daar had ik toevallig kabels uh, had ik daar besteld in verband met mijn verbouwing. Ik had gelukkig geen account aangemaakt, dus voor mij uh, waren er geen wachtwoordgegevens uh, buitgemaakt. Uh, maar als jij dus jouw uh, schoolwachtwoord op een website gebruikt die, uh, niet, uh, nou ja, die op een gegeven moment uh, gehackt wordt, dan kan je ervan uitgaan dat die gegevens, die wachtwoorden ergens op het dark web te koop staan. Dus dat mensen erbij kunnen. Tweestapsverificatie hebben we gelukkig bij het mediacollege. Je ziet MFA's, de officiële afkorting daarvan, dat staat voor uh, Multifactor Authentication. Uh, geen wachtwoordbeleid kan je aan denken, dus ik vind zelf het wachtwoord van uh, uh, nou, wat wij standaard krijgen heel slecht. Nou, je hebt dus de als tip Dashlane. Uh, het Mediacollege biedt Dashlane aan. Dat is een programmatje uh, wat jou eigenlijk helpt met het organiseren van jouw wachtwoorden. Hoef je niet al die wachtwoorden te onthouden. En wat heel fijn is, stel dat je een wachtwoord hebt gebruikt. En uh, dat wachtwoord is had je bij alle kabels.nl. Had je dat uh, gebruikt. En die staat te koop op het darkweb. Dan helpt Dashlane, die scant het eigenlijk. Die weet van oké, okay, jouw wachtwoord is gehackt. Dus dit wachtwoord moet je gaan aanpassen. Dus het helpt jou niet alleen met het onthouden, maar ook met het veilig maken van jouw uh, uh, wachtwoorden. Of het veilig houden. O, nou, ik heb, ja, Iris. Hoe werkt dat dan bijvoorbeeld met. Uh, uh, je kan bijvoorbeeld op, op de Apple kan je ook je wachtwoorden terughalen die je ingevoerd hebt voor bepaalde websites? Ja. Hoe, hoe, is dat zo'nzelfde principe dan? Uh, dat is eenzelfde principe. Uh, het, ik weet niet of je het uh, in de cloud voor je opslaat. Uh, of dat hij het lokaal op jouw computer opslaat. Het zijn dat twee verschillen. Stel dat jij een nieuwe laptop krijgt en hm. alles staat op die oude laptop, al je wachtwoorden, dan heb je een klein probleempje natuurlijk. Ja. Uh, dus daar moet je op letten. Het is meer een. Uh, ik weet, uh, Google Chrome doet dat ook. Dan kan je wachtwoord onthouden, kan je altijd aanklikken. Uh, en dat onthoudt hij zeg maar in mijn, uh, in mijn Google account. Ja, precies. Ja, ik denk eigenlijk ook dat het in je Apple ID zit, inderdaad. Ja, dus dat maar zou... is dat wel veilig? Het is, uh, nou ja, als je hetzelfde... Het, het adviseert je niet. Het, ge, het zegt niet van, oh Iris, ik zie dat je dit wachtwoord al twintig keer gebruikt hebt. Misschien moet je eens een ander wachtwoord gebruiken. Dat doet het niet. En dat doet dat bijvoorbeeld... Uh, Google doet het ook niet. En echt deze echt. die doet dat dus wel. Die kijkt van, oh Iris, ik uh, zie dat je dit uh, wachtwoord hebt gebruikt op deze website. Ik zie dat je het tien uh, keer ergens anders ook nog heb gebruikt, maar die een van die tien websites waar je dat nog een keer hebt gebruikt, die is een keer gehackt geweest. Dus al deze wachtwoorden die moeten aangepast worden. Oké. Okay. Dus het het helpt jou dus ook met die veiligheid, ja. Oké. Okay. Uh, ja? ja. Ja. Is het ook zo dat uh, op het moment dat je het in de cloud hebt en je computer wordt uh, bijvoorbeeld uh, gestolen of zo, heeft dat dan ook invloed op dat ze dan gewoon bij jou, omdat je dat, ja misschien heb je het niet afgesloten of zo, dat ze er dan toch in kunnen? Dat vind ik altijd zo eng, om het te bewaren ergens in de cloud. Dat ik denk van oh my ja. god. Dan... Nou, het is nooit 100% uh, dus veilig, maar als je het in de cloud zet, uh, dan is het, laat ik zo zeggen, dan kan jij het zelf niet veel beter doen. Maar laat jij je laptop openstaan met alles van je cloud open op het, uh, het treinstation, weet ik veel, waar honderd mensen langs lopen. Ja, dan, dan is het alsnog niet veilig. Zie je? Dus dat is ook hoe ga je ermee om. Maar als jij, uh, als jij je wachtwoord in de cloud opslaat, dan is het over het algemeen wel veilig. Als jij je laptop gewoon netjes sluit, als je niet bij je laptop bent en als je je laptop opent, moet je een wachtwoord invullen. Uh, meer kan je niet doen. Oké. Okay. Ja. Uh, ouder? Ja, toch? Uh, um, als ik uh, s morgens, uh, oh, nee, laat ik zo zeggen, als ik uh, uh, magister uh, moet ik uh, als ik hem afsluit, moet ik hem ook weer opstarten. En dan uh, gaat het precies zoals het uh, wat, je, wat net ook allemaal geschetst werd. Maar op het moment dat ik mijn laptop uh, dichtgooi en ik ga naar huis en ik denk ik ga nog even op Magister, ik open hem weer. En de site is gewoon nog steeds toegankelijk. Ja. Dat was vroeger niet zo. Een aantal jaren terug was dat niet zo. Als je één keer die laptop dicht deed. of je werd uh, even, uh, weet je wel. en je deed hem weer open. dan was het weer opnieuw inloggen. En ja. ik vind eigenlijk, alles staat gewoon. dan staat het gewoon open. Ja, als jij uh, inderdaad. jouw laptop. wordt gezien als een veilig device. Dus als jij jouw laptop. Uh, het is ook bij Magister per dag. dus stel dat jij jouw laptop. Uh, dicht hebt geklapt. <laughs> Uh, dan is eigenlijk het eerste, het eerste slot wat opengedaan moet worden, is dat wachtwoord uh, wat jij hebt. Ja, van mijn laptop. Ja. Van jouw laptop. Als iemand die heeft en die zit dan bij jou op een ander netwerk. Dus stel dat ik uh, met mijn laptop naar uh, de buurtboerderij uh, hier loop. En uh, iemand slaat hem open en Magister staat daar open. Dan als het goed is, dan herkent uh, het systeem dat je op een netwerk zit waar je normaal gesproken niet bent dan zou je dus wel weer opnieuw moeten kunnen inloggen. Nee hoor, want ik, thuis kom ik toch ook op een nieuw netwerk. Ja, maar thuis is al een netwerk waar jij al een keer waarschijnlijk op hebt ingelogd. Oh, ja, dat klopt. Ja, oké. Ja, ja. Oké. Okay, okay. Ja, En sowieso... Dus? Wat zei je? Dat is policy, dat is beleid. Ja, dat is, dat is policy. Oh. En... Um, nou, Die tweestapsverificatie, die is eigenlijk heel belangrijk uh, is die geweest in de veiligheid. Want eerst had je alleen dus je standaard wachtwoord nodig. Ja. En nu zit er nog een obstakel zit daarbij. Ja, klopt. Ja. Nou, ik hoop dat je een hoop hebt geleerd of nieuwe inzichten hebt opgedaan. Uh, mocht je nog een vraag hebben, dan uh, kan je die in het onderstaande opmerkingenveld kan je dat invullen. En uh, nou, wie weet tot de volgende module. Tot ziens!